Met haar merk Underlined maakt ze pakken voor vrouwen en wil ze de wereld veroveren. Nou ja, om te beginnen, Nederland. Welkom bij ZVD TV. Ze is bij mij uh, te gast, Britt van Smeerdijk. Uh, van harte welkom. Hoe gaat het met Underlined? Ja, het gaat goed. Om te beginnen, je hebt het aan hè? Ja, ik heb het aan. Dat is natuurlijk het leuke van, ja. uh, van deze business, dat je meteen kan laten zien wat het is. Ja, dat vind ik ook. Wat ja. is de pitch? Dit is dus een damespakkenmerk ja. dus, um, en alleen maar opvallende damespakken. Ik vind dus dat er veel te veel saaie pakken zijn. En ja. uh, zo is het ook een beetje begonnen met dat idee. En ik vind dat vrouwen op mogen vallen. Ik vind dat ze gezien mogen worden, dat ze niet achter in een hoekje moeten gaan staan en zo helemaal zo. Ja. Uh, ik wil ze juist een beetje een setje in de juiste richting geven door ze dus die kracht te geven door een mooi pak aan te trekken. En dat ze dan ook gelijk in de spotlight staan. Waar, waarom geen mooie pakken eigenlijk voor mannen? Want over saaie pakken, <laughs> <laughs> over saaie pakken gesproken. Die kunnen, maar goed, die zullen misschien niet zo snel zo'n pak aan doen. Klopt. En er zijn al best wel veel uh, zaken waar je als man zijnde naartoe kan gaan om een pak te kopen. Er ja. zijn heel weinig plekken waar je als vrouw naartoe zou kunnen gaan om een pak te kopen. Um, ja, wij weten natuurlijk dat Soetsupply heeft een tijdje ook een dameslijn gehad. Ja. Maar die is er dus nu niet meer. Nee. Um, Adres heb je natuurlijk, is dat een voorbeeld? Adres, maar dat is natuurlijk niet alleen damespakken. Ze Zij zijn niet gespecialiseerd in damespakken. Ze mm. hebben wel, maar die zijn ook allemaal effen. Mm -mm. Dus ook allemaal één kleur. Dus mm. dat vind ik jammer. Dus mm. um, ik dacht, ja, er is helemaal geen merk die dat uh, het hele jaar door waar je bijzondere pakken kan kopen. Dus waarom begin ik het zelf niet? Ja, ja. ja. Dacht ja. jij? En toen dacht je van, dacht nou, dan gaan we ik. dan, ja, maar dan, dan denk ik van, nou. Um, een, uh, weet ik veel, een bureautje beginnen om copywriting te doen of whatever. Dat kun je verzinnen en morgen starten. Ja. Maar hier heb je toch wel met een iets uh, ander verhaal te maken. Je moet dingen maken, je moet dingen produceren, je moet investeren. Hoe begin je dan? Ja, ik had wel het geluk dat ik al wel echt ondernemer was. Of ik was zzp'er. Ik zat wel echt een hele andere branche, echt meer de video wereld. Mm -hmm. um, dus het ondernemen was niet nieuw voor mij. Dus dat scheelde wel. Uh, maar de hele modewereld, ja. Dat, ik had er geen kaas van gegeten. Nee. Dat is echt. Ik heb nul achtergrond in de mode, echt helemaal niks. Yeah. Ik kan niet eens een tas naaien. Yeah. Ik heb het een keer geprobeerd, het was echt <laughs> complete mislukking. zag er niet uit. Yeah. Um, dus ja, ik weet niet. Dan ik. Ik heb gewoon. Ik ben echt een creatieve ondernemer. Ik heb gewoon een visie hoe ik vind dat iets eruit moet zien. Uh -huh. En daar ga ik dan voor. En waar begin je dan? Ja, je begint gewoon ergens. En, maar, hoe, maar vertel, ja. jij zit op een gegeven moment. Wanneer kwam je op het idee? Hoe, kun je het moment nog herinneren dat je zoiets had van: Dit wordt het, underlined. Underlined trouwens een leuke naam, het is onder, onderstreept, hè, waardoor het opvalt? Klopt, ja. Als, een, als iets in een tekst onderstreept, is, gaat je aandacht daar naartoe. En ik vind ze ook dat, een, dat die aandacht naar een vrouw hoort te gaan als ze de kamer binnenloopt. Ja, dus dat ja, is ja. zeg maar wel. Uh, wanneer ja. had je het concept, Kun je het moment nog herinneren dat je denkt van. Dit is het en dit ga ik doen? Het begon via een ander idee. Nou, het begon dus tijdens corona dat ik zelf video werk minder opdrachten had. Ja. Uh, toen ben ik een beetje gaan kijken wat vind ik leuk. En toen had ik eerst bedacht dat ik een platform voor vrouwen zou bouwen... waar ze alleen maar zakelijke kleding, leuke zakelijke kleding konden kopen. Een beetje affiliate marketing. Ja. Uh, had ik helemaal gebouwd. Toen dacht ik, dit is echt enorm veel werk. Um, Bouw je voor... dat zelf dan? Ja, ja, ja gewoon WordPress. ja. ja, ja. Um, ja. Ik ben echt, ik doe dat gewoon zelf. Ik ga ja. gewoon zelf uitzoeken hoe dat werkt. Uh -huh. En uh, het duurt wat langer, maar komt altijd goed. Uh, en toen uiteindelijk dacht ik van ja, ik was al heel erg gek op, op pakken en two pieces sowieso. Dus een set die bij elkaar hoort. Ja, ja. En toen dacht ik gewoon van ja, ik weet niet, dat komt gewoon in me op van ik heb duizend ideeën. Uh, ja, jij ook. Ja, ja, dus ja. ja. Dus toen dacht ik van, oh ja, nou, oh, dat is leuk. Oh, dat zou leuk zijn. Dat is er nog niet. En dan ging ik dan helemaal echt helemaal een gevoel van. Ja. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon kijken. Dus ben ik gewoon eerst ateliers gaan zoeken. Dus ging ik op zo'n Facebookgroep voor de in de mode. en ging ik gewoon zoeken, hallo, ik zoek een, ik zoek een atelier, die kan ja. helpen. Ik wilde dat het een duurzaam merk zou zijn. Ja. Want ik vind, als je nu een kledingmerk start, dan vind ik het gek als je um, meewerkt aan die hele vervuilende ja, ja. wereld. Ja. Dus ik wilde per se dat het duurzaam was. En het liefst wilde ik dan in Nederland produceren. En met duurzame stoffen. Dus toen uiteindelijk ben ik best wel snel bij een atelier terechtgekomen in Brabant. En uh, dat was een maatschappelijk betrokken atelier. Dus daar werkten mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. En zij heeft mij heel erg begeleid. Uiteindelijk bleken we toch geen match te zijn. Anderhalf jaar, dat is echt een heel ander verhaal. Maar... Um ja, ze bleken uiteindelijk niet de kwaliteit te leveren die ik heel graag wilde. Uh -huh. Dus toen moest ik dus weer op zoek naar een ander atelier. Dus dan ga je een beetje via-via. Dus zo lang duurde het proces ook voordat er aan de lijn dak ligt uh, zag. Ik ben een heel, hele ongeduldige ondernemer. Ja, ik ben heel ongeduldig. <laughs> dus dit was voor mij de grootste uitdaging ever. Ik dacht, hé, nou, dat doe ik toch wel eventjes. Binnen een half jaar is dat uh, dus, uh, een product ik er wel. Is, draait de webshop. Ja, maar ik heb, ik heb ook zoveel eisen. In de zin van, ik wilde dan per se dat het dus mooie prints zouden zijn. Dus dan ga je eerst op zoek naar uh, grote hier in Nederland. Ga je op zoek naar stoffen. Kom je erachter dat en duurzame stoffen heel weinig zijn. En dan heb je weer een effe kleur. Dan dacht ik, nou maar dat wil ik niet. Ja. Ik wil wat anders, ja. maar iets anders maken. Dus toen um, ben ik gaan kijken naar stoffen weven. Maar was ook, dan heb je ook alleen maar één bepaald iets wat je kan maken. Dus toen dacht ik... Oh, misschien kan ik het dan laten designen, is een, een, een printdesigner, en dan drukken we het op stof. Yeah. Dus dat, en toch ja, dat is een goed idee. Maar ja, voordat je daar bent, dan ben je ook alweer een paar maanden verder. Yeah. En dan moet je dus het helemaal gaan designen nog. Wat wil je dan? Wat voor print wil je dan? Dus dat is een proces waar je doorheen moet. Wat voor kleuren? Dus ik had eerst ook een hele print ontworpen. En nu merk ik dat mijn doelgroep veel ouder is dan ik... In eerste instantie dag waar ik op wilde mikken. Want de prijs was eerst ook lager. Dus toen dacht ik die prints matchen niet meer. Dus moesten we weer nieuwe prints maken. Want die heb je zelf gemaakt. Want dat is uiteindelijk het procedé geworden ook. Dat je zelf prints maakt en erop drukt. Met een printdesigner. Dus ja, zij ja. maakt het opzet. En ik zeg van ik vind deze kleur niet mooi. Of ik vind ja. deze wel mooi. Ik vind dit patroon mooi. Of deze bloem mag zo. Dus ik heb wel zeg maar mijn visie erop. Maar ik kan niet zelf nee, nee, tekenen. Maar ik kan ja. wel aansturen. Ja dus dan moet je dus iemand zoeken die dat maakt. Maar die even leverancier zoeken die ook drukt op stof en die ook voldoende duurzame stoffen heeft om op te drukken de meeste mensen hebben alleen organisch katoen en katoen kreukt heel snel ja. vind ik niet mooi ja. dus ja deep ja maar uiteindelijk gevonden dus uiteindelijk gevonden in uiteraard, weer in brabant of in nederland of? Zit ja. die, uh, en een nieuw atelier heb ik ook gevonden ja ook een ook een la, lang proces ja ja, um, ja dus uiteindelijk is dat wel gelukt maar, maar, maar, uh, maar er gaat heel veel tijd Precies, ik heel veel tijd in zitten uh, yeah. onder, onder, zo meteen wil ik dan weten hoe je dan je boterham betaalt ondertussen want je ja, bent ze ja, ja. dus moeten nog geld op de, tenminste je moet iets verdienen uh, maar op een gegeven moment uh, heb je dan je, uh, je atelier en je hebt die je hebt je hebt het zaakje bij elkaar en dan laat je dan een soort eerste ...partij maken? Of hoe werkt dat dan? Ja, ga je laten sampelen. En wat, kost, bedoel, wat heb je aan geld geïnvesteerd voor, zeg maar, om het te, om het te, te lanceren? Ja, ik zit nu al uh, 40.000 euro erin. 40.000 euro. Maar ik heb ook veel fouten gemaakt in het begin. Ja. Ik wist helemaal niks. Dus ik heb ook, ik heb bijvoorbeeld een keer een stof besteld uh, bij een Belgische leverancier. Toen dacht ik, oh ja, super mooi, ziet er goed uit. Toen heb ik een sample pak van laten maken. Het was met mijn moeder in New York. Ik dat pak aan, merkte ik dat hij snel beschadigde. Dat die stof heel kwetsbaar was. Toen dacht ik, ja, die stof kan ik niet gebruiken, want ik wil kwaliteit leveren. Ja. Um, maar ik had wel 100 meter op voorraad. <laughs> dat dacht je <laughs> hey. misschien had je eerst het beter moeten, dat die stof moeten samplen om te kijken hoe dat dan was. Maar wist ik veel. Ah. Dus ik heb ook best wel veel leergeld, leergeld erin. Uh, ik, nu zou dat proces veel sneller gaan en minder geld kosten. Ja. En hoe heb je getest of er markt voor was? Want ik kan me voorstellen, als je in zo'n proces, dat je enorm gaat navelstaren en helemaal verdrinkt in zo'n proces. En dan ga je op een gegeven moment live en dan blijkt de doelgroep echt te zeggen van ja, boeien, in CM echt helemaal niks. gaat het niet kopen. Hoe heb je dat risico gemanaged? Heb je het Snel getest of gepilot of uh, hoe heb je dat gedaan? Ja, ik, um, ik praat natuurlijk best wel veel over. Over waar ik kwam zei ik dat ik daarmee bezig was. En elke vrouw die ik sprak, die was razend enthousiast. Ja. Het is gewoon vrouwen die denken, oh, ja, eindelijk weet je ja. wel. Een mooi pakkenmerk Ja, Ik werd er ook blij van hoor. Ik vind, het echt, uh, ja. ik vind het echt super. Het ziet er echt super tof Dank uit. Je het je sowieso vrouwen in pakken al geweldig. Ja, ja. Uh, maar dan helemaal zo. Dus, uh, dus, en volgens mij ja, ik, nou, zit ik ook niet in de mode, maar ik vond het ook al nieuw. Ja, en vrouwen reageerden gewoon heel positief. En ja. ik heb het ook wel getest in wat Facebookgroepen ging, ik gewoon enquêtes en zo doen. Ook wat mensen er een beetje voor wilden betalen, maar uiteindelijk ging ik dus uh, in een ander atelier produceren, waardoor het duurder werd. Dus ja, ja daardoor was mijn prijs ook hoger. Dus, en um, ja, ik merkte gewoon dat vrouwen er dus heel blij van werden. En ik, ik, ik ben zelf dus ook de doelgroep. Ja. En ik word er ook gewoon heel blij van. Ja, ja, ja. En, ik, de, ik, en nu bevestigt dat wel dat heel veel vrouwen dus. Mij berichtjes sturen, oh wat mooi en wat fijn. En niet dat iedereen gelijk koopt, maar ze zijn ook aan het sparen daarvoor bijvoorbeeld. Ja, Want voor ja, ja. een pak betaal je wel 430 euro en niet iedereen heeft dat zo. 430 gelegen. euro? Ja, lees er een pantalon. Ja, ja. Wat, sommige mannen die denken, dat is echt geen geld. Aangezien mijn pak is zo, weet veel, 600, ja. 700 euro bij, um, bij een pakkenwinkel. Ja. Maar bij vrouwen moet dat nog een beetje groeien ook. Natuurlijk. En hoe doe je dat qua pasvorm? Is ook, ja, een goede vraag. Um, uh, mijn blazers zijn allemaal wel echt getailleerd. Ik vind het een vrouwelijke vorm geaccentueerd mogen worden. Dus je gaat een beetje, ja, helemaal, je kan nooit iedereen Nee, want elk lichaam is, is anders. El nog. Elk lichaam is anders. Ik dacht dat pantalons makkelijk waren en blazers moeilijk. Uh, maar blazers zijn wel moeilijker om te maken. Maar qua pasvorm is dat gewoon makkelijker om dat mooi te krijgen. voor een beetje algemeen. Uh, maar broeken zijn moeilijk voor vrouwen. Maar hoe los je dat dan op? Ja, dat los je niet. Maar is het gewoon een S, M, L, 34, 34 of is met 44. Oh, ja, dus in de, ja, ja. Ik heb nog geen lengtematen, wil ik heel graag. Want ik ja. merkte, sommige vrouwen zijn heel klein, sommige vrouwen zijn ja. heel lang. Ja. Uh, maar ja, dan moet je wel op voorraad ook hebben en daarin investeren. En dat, dat kan nu gewoon nog niet. Want waar sta je nu? Want je bent live, je verkoopt. Ja, Hoe gaat sinds dit? december. Ja, ik heb een hele grote piek gezien in december. En januari was het ietsjes minder. En nu druppelt het gewoon door. Maar ja, dat is voor mij natuurlijk niet voldoende. Het druppelen wil... is een paar pakken per week, een paar pakken per ja, maand. Ja, een paar pakken per maand. Ja, ja dus ja. echt druppelen. Ja, dus en... Um, maar ik ben dus, wat ik ook zei, ik ben best wel een ongeduldig ondernemer altijd geweest. Maar als ik één ding heb geleerd, is dat als je heel erg loopt te pushen, dat het niet per se heel veel sneller gaat. Nee. Dus ik probeer nu ook daar vertrouwen nee. in te hebben en daar iets rustiger. En ik heb nu ook zoiets van, het beweegt. Het loopt. Want ik ben nu bezig om het in magazines te krijgen. Het wordt veel gebruikt voor shoots nu. Ja. Um, dus het, het loopt. En zolang je in beweging bent, is het goed. Ja. En ik geloof er gewoon heilig in dat dat uiteindelijk ook in... Um, uh, verkoop gaat resulteren en hoe uh, het inzet van uh, uh, bekende mensen influencers en dat soort uh, uh, strategieën doe je die ik ben er wel mee bekend um, ik ben er wel voorzichtig mee hm. want ik wil niet dat mijn klant uh, ...zich minder bijzonder voelt omdat een influencer dan een pak krijgt van mij. Mm. Ik, mijn klant is net zo, net zo bijzonder als iemand ja. met veel volgers. Goed ik vind statement. het niet fijn om, die, om dat verschil te maken. Dus ik krijg wel ook wel mensen die mij vragen van... ...oh, mag ik je pak dragen? Dus dat, dan ben ik dan blij, om, want dan wil iemand, een influencer, dat ook echt dragen. Maar dan zeg ik, ja, ik kan het niet gratis weggeven. Maar ja. ik kan me wel voorstellen om even een dwarsstraat te noemen. Uh, uh, ik, ja, ik, ik, ik snap precies wat je zegt. Ik vind het heel integer ook. Maar aan de andere kant, als Eva Jinek één avond jouw pak draagt... dan, dan, dan, dan komt er stoom uit je website. Ja. Dus het kan wel enorm effect hebben. Ja, dus Commercieel. Klopt. Dus ik, ben, um, dus ik zeg niet dat ik het helemaal niet zou doen. Maar ik ga niet random pakken, zeg pakken maar, verspreiden bij nee. iedereen. Ik ben wel aan het kijken, zoals in Eva Jinek... Dat is wel de vrouw waarvan ik vind dat zij bij mijn merk ook echt past. Mm -hmm. um, dus zij zou er ook echt bij passen. Dus dan mm. denk ik van ja, met haar zou ik wel willen kijken hey, hoe kunnen we een soort van deal maken erin. Mm -hmm. Maar het is niet dat ik bij elke influencer denk met heel veel volgers alsjeblieft trek mijn pak aan. En, uh, nee, en ik geloof ook, maar dat is misschien ook een beetje naïef. Um, en zit natuurlijk een beetje gedeeld waar, waarheid aan. Ik denk dat een goed product... Het gaat zichzelf ook verkopen op een gegeven moment. Het gaat langzamer, 100%. Maar ik denk wel dat je dan een steady, een mooie flow krijgt naar ja. boven. In plaats ja. van dat het piekt en naar beneden, piekt naar beneden. Ja. Dus, maar lastig ja. managers ondernemen, want ik, ik refereer er net al even aan. Want, want uh, dit verdient niet genoeg om... Uh, je komt hier binnen, je woont in Amsterdam, zei je al. Nou, dan heb je niet de laagste huurprijzen. Tenminste, ja. ik neem aan dat je nog niks hebt kunnen kopen. Nee, of wel? nee. ik had een, koop, had een koophuis. Oh, heb je verkocht? Uh, ik, ik had een koopis met mijn ex. Hij ah. is er blijven wonen en hij heeft mij uitgekocht. Ah, okay. ja. Dan heb je in ieder geval wel wat, uh, wat, wat geld. Uh, ja. Maar uh, wat ik bedoel te zeggen is: dit is geen business case op dit moment waarvan je zegt van dan kan ik als ondernemer gewoon ruim van leven. Klopt. Nog uh, niet. Hoe, hoe doe je dat? Wat doe je er dingen bij of uh, hoe vul je dat in? Ja, um, ja, mooie vraag. Ja, Tot nu toe inderdaad kan ik er niet van leven. Want ik heb er veel in gestopt natuurlijk. En dat ja. moet er nog allemaal weer uitkomen. Dus ik heb wel gewoon spaargeld waar ik nu van leef. Um, daarnaast heb ik heel lang in de video wereld gezeten. Dus hm. daar doe ik nog wel klussen steeds voor. En dat vind ik ook nog steeds heel leuk om te doen. Ja. Dus je bent een beetje aan het um, in en daar mixen. En ik zou heel graag meer... Ik ben ook een coachopleiding aan het volgen. Ik zou meer richting business coaching willen gaan. En jonge ondernemers... Um, helpen om ook een bedrijf op te zetten en ze daarin te begeleiden. Dus dat is ook een soort van side business die ik ernaast uh, wil doen qua combinatie. Zou je niet willen dat je dan eerst gewoon uh, die eerste uh, half miljoen of miljoen omzet met je pakken zou halen? Dan kun je pas coachen. Toch? Of weet, kun je nu al coachen? Ja, ik denk dat je met goede vragen... en uh, dat je dan al aan kan coachen. Ja, want ik denk dat mensen vergeten... een business mentor is heel anders dan een business coach natuurlijk. Als coach zijnde moet je de juiste vragen stellen... en iemand uit een, een bepaalde zone trekken... Ja. Uh, hoef je in principe niet extreem veel af te weten... van wat die persoon precies doet. Hm. Je moet gewoon de juiste vragen weten te stellen... en die persoon anders laten denken. Hm. En um, ik heb wel heel veel jaren ervaring als ondernemer... Um, ben ook van niks naar iets gegaan, mm -hmm. een paar keer. Um, en ik lees er heel veel over, dus ik denk dat daar juist je ook wel um, mensen voldoende kan ondersteunen. Ja. Kom jij uit een ondernemersnest? Want je bent al vrij jong met ondernemen begonnen. Klopt. Ja. het uh, wat van nest kom jij? Ja, helemaal niet echt. Ja, mijn moeder is wel een beetje een ondernemend type. Die had ook wel altijd een eigen uh, zonnestudio daarnaast. Maar naast haar werk. Ja. En dat deed ze meer voor de lol. Maar zij is wel heel erg ondernemend altijd met dingen regelen. En ja. mijn vader die heeft gewoon... En hij, hij heeft ons tegen mij gezegd, vind ik leuk. Hij heeft gewoon een fulltime job. Ja. Um, zei hij van Brit, ik snap niet dat jij met die onzekerheid kan leven. Zeg ik, pap, ik snap niet dat jij met zoveel zekerheid kan leven. Ja. Hij gaat elke dag om dezelfde tijd naar zijn werk, komt dezelfde tijd weer terug. Ja, ik benauwd mij gewoon. Ja, het benauwt mij. Heel veel jonge mensen, hè? Ja. Terwijl heel veel mensen worden er zielsgelukkig van. van en dat van lekker goed. elke dag hetzelfde. Ja, en dat vind ik ook super, want ja. die hebben we ook nodig. Ik bedoel. Die, die moeten, we kunnen niet met alleen maar ondernemers uh, leven. Nee, het, wat me nee. wel eens opvalt, ik weet niet jij ervan vindt hoor, maar dat is dat, een soort, dat er wel heel erg, uh, want ik volg natuurlijk, ik vind jonge ondernemers super tof en ik hang op TikTok rond en op YouTube heel veel, daar leef ik zo'n beetje. En ik merk wel dat het heel erg een soort holy grail is van, oh ja, 9 to 5, dat is echt boring en dat is echt super ja. fout, En het gaat alleen maar over ondernemen en dikke auto's en uh, bladibla. En dan, ja. dan denk ik van ja, dat, hoe zie jij dat? Ik denk wel dat ondernemen als een soort van, inderdaad, de holy grail wordt gezien. Van nou, je hebt je vet veel vrijheid en dan kan je doen wat je wil. En dan denk ik, ja, dat is ondernemen zeker. Maar ondernemen is ook heel veel onzekerheid. Yeah. en Soms lange dagen maken. Je moet, soms zit je alleen. Uh, je moet een, een stip op de horizon hebben wat soms moeilijk is. Want inderdaad, als het... Geld nog niet binnenstroomt, uh, moet jij wel elke keer je schouders eronder zetten en jezelf motiveren. Ik vind ondernemen is echt best wel pittig. Het is niet per se heel veel beter dan een, um, een fulltime job hebben dat je naar, je naar je werkgever gaat. Dus er komt mm -hmm. hele andere dingen bij kijken. Mm -hmm. En ja, je kan beslissen om om uh, tien uur even te gaan sporten en daarna te gaan werken. Dat is heel prettig. Um, maar er komen veel meer ja. andere dingen bij kijken. Het is niet zo... Ik vind dat sommige mensen er wel heel erg idealistisch naar kijken. Nou, en er heel veel over praten, maar het heel weinig doet. Ik spreek natuurlijk superveel ondernemers. Hè. Ik ben ja. dagvoorzitter en ik spreek heel veel, ook heel veel... zijn zeg maar, jonge gasten, heel veel saaie ondernemers. Mensen die, die verkopen, weet ik veel, onderdelen voor tractoren. Ik verzin maar wat. Maar dat zijn de gasten die je nooit hoort spreken... maar die de dikke miljoenen naar binnen harken, weet ja. je wel. En dan denk ik, dan zie ik, hoor ik heel veel jonge gasten die, die schreeuwen over ondernemerschap... Maar doen het eigenlijk niet. Hè? Want, want, want succesvol ondernemen in de zin van groot worden en groeien. Want je laat het zelf nu ook zien. Want ik vind het super waardevol wat je nu doet. Ik vind het echt prachtig wat je neerzet. Maar nu begint het pas natuurlijk. Hè? Ja. Ja, en, en wat ik ook grappig vind is dat toen ik net begon met, met zzp'en. Wat had ik nodig? Een laptop en uh, een beetje lef om mensen ja. te benaderen. Ik heb wel veel sales gedaan en zo. Om echt die opdracht ook echt binnen te krijgen. Mm -hmm. um, maar ik had niet veel geld nodig om te beginnen. Ja. Dit is echt een heel ander verhaal. Ja. Hier zit gewoon echt... Ja, voor mij noemt we wel veel geld in. Waarvan ik niet 100% zeker weet of ik het terug ga krijgen. Dus het risico is veel groter. En nu heb ik wel van... Ja, nu ben ik toch wel weer met een ander soort ondernemen bezig ja. dan... Uh, ZZP waar je niet zoveel hoeft te investeren. Ja, je in hebt er nu echt centen in zitten. Ja. ja, centen van je ex, dat is natuurlijk wel leuk. Ja, ze <laughs> zijn mijn eigen centen Ja, ja dat bedoel ik. Wel ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. raar hoe een. Want dat de, de, de, de, de, de, de, raar hoe een negatieve situatie wel in feite het fundament is van je financiering, toch? Ja, wat ik, ja, tuurlijk. Dat, en dat vind ik ook heel mooi. Ik ben best wel spiritueel aangele... aangelegd. En ik vind dat dan ook, denk ik van ja hoe heeft dat zo zeg maar kunnen gebeuren dat ik dat precies nodig had zodat ik dit kon beginnen ja. als ik dat niet had gehad was het wel lastiger geweest voor mij om om dit op te starten zo ja. dus denk ik hoe hoe kan dat dat heeft toch zo moeten zijn dan maar wat betekent spiritualiteit voor jou dan ja voor mij betekent dat dat er meer is tussen wat jij en ik kunnen zien en dat er wel iets is wat op, wat op een andere manier geregeld wordt voor jou en waar je in kan uh, in kan geloven ja. voor mij is dat spiritu spiritualiteit ja dat er gewoon meer is tussen dit ja, ja. <laughs> dit wat we nu zien. Ja, ja, ik ja. Denk het ook. En echt geloven ook daarin. En ik geloof daar, ik ben er wel veel mee bezig. Maar ja, hier kan ik nog heel diep over gaan praten. Maar ik weet of jouw doelgroep <laughs> dat interessant vindt. Nou, ik uh, denk het wel. Ik bedoel, uh, los van het feit dat dit, dit sowieso... Plan ik gesprekken niet zo strak vooraf. Maar ja. ik denk dat heel veel mensen hiermee bezig zijn. Uh, en, en juist ook ondernemers. Want volgens mij zijn ondernemers... Wat ik waardeer aan ondernemerschap is dat je... Uh, dat je je eigen keuzes maakt, snap je? En dat je zelf nadenkt over het leven en hoe je het wil invullen. En dat is ondernemerschap voor mij. Veel meer dan heel plat van elke uh, geld verdienen. Ik, bedoel, ik heb zoveel ja. ondernemers gesproken die super rijk zijn en die hun bedrijf hebben verkocht. Uh, en als je hen dan vraagt van, van, van waar gaat het dan uiteindelijk om? Nou, er is Bijna niemand die zegt, weet je, ik had maar één doel en dat was rijk worden. En geld is waar het om draait. En nu ben ik heel blij en ik heb heel veel geld. Dus daar heeft niemand het over. Nee. Dus ik denk dat zeker de laag eronder, daar hebben we het veel te weinig over zelfs. Uh, volgens mij in zakelijk Nederland. Ja, ik denk dat voor mij is ondernemen ook, met mijn CCP, ik, ik heb daar ook een prijs mee gewonnen. En ik, dat liep gewoon echt goed. Ja. Ik had echt gewoon goede, ja, goede boterham, zeg maar. Ja. Maar ik voelde me gewoon leeg. Ja. Ik dacht echt van ja, is dit het dan nu? Ja. Ga ik dit dan nu doen? Mijn hele leven, wat natuurlijk heel veel mensen zich afvragen op een gegeven moment. Dan dacht ik, ja, het geeft me gewoon geen uh, voldoening meer op, op, op dat gebied. Maar dat is het lastigste wat er is, hè? Ja. Is een soort van, uh, hoe geef je zinvol invulling aan je leven? Dat is ook super moeilijk, want ja. uiteindelijk heb je wel gewoon een huis te betalen en moet je wel ja. gewoon uh, eten kopen. En dat, dat vind ik ook zo moeilijk aan de maatschappij. Dat heel veel, ik denk dat heel veel mensen best wel ongelukkig zijn met wat ze doen. Maar dat ze zich zo heel erg opgesloten voelen. En daar niet uit kunnen of durven breken. En ook veel bezwaren hebben om daarin te blijven. Wat is de rol van social media daarin? Wat vind jij daarvan? Er wordt natuurlijk veel oh, discussie over. Ja. ja. Ik, um, je ziet tegenwoordig wel steeds meer dat op social media mensen het echte leven laten zien natuurlijk. Uh -huh. um, maar ik vind dat nog wel te weinig. Ik, ik moet vanuit mijn bedrijf natuurlijk wel... Wat mensen volgen ook op mijn eigen Instagram-kanaal. Maar mm. ik vind dat wel soms lastig. Dat zijn niet altijd mensen die ik wil volgen. Omdat het gewoon wel een vertekend beeld geeft. Ik denk mm. dat, zeker nu met TikTok. Ja, het gaat allemaal om... Kijk mij eens een dansje doen. Kijk mij eens leuk zijn. Kijk mij eens cool zijn. Ik vind dat wel jammer. Dat ik denk van, ja, gaat dat daar zeg maar om? Het is allemaal heel mi mimi mi Waar mm. is het zeg maar om? Wat geef je aan de wereld? Wat, mm. laat je, wat geef je terug? Mm. Uh, ook op LinkedIn bijvoorbeeld. Ik... Probeer als in, ook wat terug te geven. Dus of in een vorm van inspiratie of een les of kwetsbaarheid of wat dan ook. Ik mm -hmm. heb niet zoveel zin om te zeggen, kijk mij eens cool zijn. Kijk mij eens zoveel geld verdienen. Kijk mij eens mm. dit doen. Ik denk, ja, wat schieten andere mensen daarmee op? We moeten mm. elkaar juist helpen, omhoog helpen. En niet alleen maar een soort van, uh, kijk, mij eens op de troon zitten. Ik vind de, het wel jammer. Dat toch de coach, dat dat soms... de coach in Brit, is dat dan? Ja, ik vind dat gewoon belangrijk. Ik vind het ook belangrijk dat mensen gewoon... Ik bedoel, het leven is niet makkelijk. Het is best wel pittig soms. En ik denk, als je mensen dan kan helpen om het leven gewoon wat luchtiger, wat fijner te zien... Ja, dat is voor mij echt heel belangrijk. En dat vind ik in coaching interessant. vind ik met de pak ook interessant. Dan dus denk je van, ja, je maakt een, kleding, een kledingstuk... Wat gaat dat voor impact maken? Maar voor mij is het wel echt veel meer dan kleding. Voor mij is het een gevoel wat ik een vrouw meegeef. En dat een vrouw mij een appje stuurt. Ja, ik, was zo, ik voelde me zo goed op het podium vandaag. Ik voel me zo zelfverzekerd. Ik krijg zoveel complimentjes. Ik voel me echt zo fijn. Dat is voor mij belangrijk. Ja. En het gaat niet om het kledingstuk aan zich. Het gaat om, echt om hoe ze zich voelen daarin. Ja. Ja. Hoe ga je het groot maken? <laughs> hoe ga ik het groot maken? Ja. De potentie is er. Ja, ja, dat is de hele goede vraag. Daar ben ik zelf nog best wel mee aan het, uh, aan het puzzelen. Van oké, okay, hoe ga ik ervoor zorgen dat het groot gaat worden? Um, nu vind ik het prima dat het gaat zoals het gaat. want ja, ja, Ik al. heb nog veel te leren. Een ja, gras moet je ook niet trekken. Dat groeit ook in zijn eigen tempo. Precies. Ja. ja, en als ik nu opeens, weet ik veel, uh, duizend pakken zou moeten maken, dan weet ik <laughs> niet hoe dat, gaat, uh, ja. hoe, uh, hoe dat gaat. Dus ja, ik, um, hoe ga ik het groot maken? Het is dus voor mij... Zorgen dat ik aanwezig blijf, zorgen dat mensen het, het zien dat ik meer naastbekendheid ga opbouwen. Ik hoop op een gegeven moment in winkels te kunnen hangen, uh, maar dan moet ik dus eerst maar aan mijn marges gaan werken. Want ja, winkels vragen toch best veel marge. Dus dan moet ik aan de onderkant weer um, in ja. het productieproces weer gaan verbeteren. Dus ik hoop het gewoon op die manier uit te bouwen. Dus steeds meer mensen het kennen. Dus ik ben nu vooral aan naastbekendheid uh, aan het werk. En ja ik ben ook aan het kijken hoe ga ik dat marketing technisch verder doen hmm. met advertenties bijvoorbeeld hmm. ja dus dat is voor mij nog wel een soort van zoektocht waarin ik een beetje aan het kijken ben wat werkt en wat hmm. werkt niet waar wat voelt goed wat voelt niet goed ja ja heb je daar coaching in heb je mensen om je heen waar je tegen kan sparren en waar je plannen mee kan toetsen en dat soort dingen? probeer dat wel te zoeken, maar dan heel, heel erg in de fashionwereld. Ja. Yeah. lijkt me echt geweldig om gecoacht te worden door Fabienne Chapeau bijvoorbeeld. Mm. Ik vind haar echt een hele mooie ondernemer. Is ook heel erg learning by doing, daar sta ik ook voor. Ik vind mm -hmm. haar heel nuchter, dus ik vind haar bedrijf ook mooi. Dat is ook wel... Heel veel leuke prins ja. en leuke producten maakt ze. Dus ik zou heel graag door wel echt zo'n persoon gementord worden. Op dit moment heb ik nog niet iemand waar ik veel aan kan, uh, mee kan sparren. Hmm. Op een bepaald niveau. Dus dat zou ik wel heel graag willen. Dus ik wil ook gaan kijken of ik me bij Business Club kan aansluiten. Ja. Waar en heb je Fabienne al gevraagd? Ja, ik heb haar een bericht gestuurd op Instagram. Heeft ze ja. niks laten horen? Ze had eerst gereageerd op iets anders en toen heb ik... Dacht ik van ja, ik ben ja, ik spreek jou nu toch. Ik ga nu gewoon vragen wat ik wil. Ja. En daar is niet op gereageerd, maar ik ga er nog wel nog een bericht sturen en Nu heb je een videootje die je mee kan sturen. Ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja. Uh, ik wens je heel veel succes in, uh, je, in, je, in je zoektocht uh, uh, naar het leven en naar uh, het mooie ondernemerschap. Dankjewel voor je eerlijk verhaal. Dankjewel. En uh, dankjewel voor het uh, kijken naar uh, weer een prachtig ondernemersverhaal. En als je hebt te luisteren naar de podcast, ook dankjewel uh, voor het luisteren. En uh, vind je CVD nou, uh, denk je van, joh, dat zijn eigenlijk heel Gesprekken hier en je ziet het voor de eerste keer. Um, abonneren kan hieronder als je op YouTube zit en als je zit te luisteren, uiteraard abonneer je via je uh, favoriete podcastkanaal. voor nu dank je wel voor het luisteren en voor het kijken. Hoi.